Goedendag, wisselvallig weer is het deze dagen, zacht ook, de winter is helemaal verdwenen, de kou is uit de lucht en de komende dagen komt daar niet zo heel veel verandering in. En dat betekent dat we toch ook met de kerstdagen vanuit moeten gaan dat het wisselvallig weer is met hoge temperaturen. Van een witte kerst zal geen sprake zijn, de sfeer die moet toch vooral gaan komen van de lampjes die overal wel te vinden zijn. Laten we maar eens gaan kijken naar het bovenluchtpatroon op zo'n 1500 meter hoogte. En dan zien we heel duidelijk de verdeling van kou in het noorden en zachtere lucht in het zuiden. En wij zitten in dat grensgebied vaak aan de wat zachtere kant. En daardoor zijn de temperaturen de komende dagen hoog voor de tijd van het jaar. We zitten toch echt wel vaak rond de 10 graden. Echt koude lucht die van het noorden naar het zuiden zakt. Ja, dat gebeurt niet overtuigend in onze omgeving. Heel anders is dat bijvoorbeeld in Noord-Amerika. Ik heb daar even een korte animatie van gemaakt. Hier zien we echt hele koude lucht vanuit het noorden naar het zuiden zakken. Daar wordt het echt ronduit koud tijdens de kerstdagen met temperaturen overdag. Ja, die tussen de min 10 en min 20 kunnen gaan uitkomen in een groot deel van het centrale deel en oostelijk deel van de Verenigde Staten. Ook flink wat sneeuw en in het noordoosten. Er komt ook echt een storm te staan. Dat gaat daar ongetwijfeld voor problemen zorgen. Op de website hebben we daar een artikel van staan. Goed, terug naar onze omgeving, want daar gaat het toch eigenlijk allemaal om. En dan zien we heel duidelijk aan de grond de komende dagen die zuidwestelijke stroming die die vochtige lucht aanvoert. En ook die redelijk zachte lucht, vorst bijvoorbeeld, dat zit voorlopig echt niet in de weerkaarten. Wordt over het algemeen in stand gehouden door depressies boven de oceaan. En als we de animatie aanzetten, dan zien we ook dat er van tijd tot tijd storingen voorbij schuiven. De meeste is neerslag vaak over de zuidelijke helft van het land, maar zo af en toe is het ook wel in het noorden van het land flink aan het regenen. We zijn inmiddels aangekomen op eerste kerstdag en dan zien we nog steeds die zuidwestelijke stroming. En met name in de kustgebieden kan het dan ook best wel stevig gaan waaien die dagen. Zaterdag, zondag, maar ook maandag een windkracht 6, misschien wel af en toe een windkracht 7. Het is allemaal mogelijk. Die zuidwestelijke stroming, zoals het er nu naar uitziet, blijft ook na de kerstdagen aanwezig. Hoewel de lucht dan wel ietsje kouder wordt tijdelijk. Want er is ook een oplossing die zegt, van het wordt eventjes een noordwestenwind en dan krijg je wat koudere lucht. Dat zullen we straks in de pluim ook wel zien. Maar overtuigend is het allemaal niet. Voorlopig hebben we gewoon te maken met het zachte en wisselvallige weer. Wil je echt in de sneeuw, nou dan moet je echt naar het noorden toe gaan. Daar valt geregeld sneeuw, omdat daar die koude lucht aanwezig is. De kaart voor donderdag laat veel wolkenvelden zien. Dat is voor morgen temperatuur tussen de 9 en 11 graden. Dat is ronduit zacht voor deze tijd van het jaar. En de wind die waait uit zuidelijke richtingen. Hij is morgen zelfs tijdelijk even wat meer uit het zuidoosten. Ik gaf al aan veel bewolking en er valt ook af en toe wat regen uit. De meeste regen die verwacht ik in de zuidelijke helft van het land. Maar u ziet het in het noorden blijft het ook lang niet overal droog. Voor de zon heel weinig ruimte. Misschien op vrijdag en op zaterdag dat de zon net even wat vaker te zien is. Ik moet zeggen zaterdag en zondag, dan kan die wat vaker doorbreken, want vrijdag, dat lijkt toch ook echt wel een verregende dag te gaan worden met zo'n 8 tot 13 graden. Nog steeds die hoge temperaturen en in de nachten dus temperaturen ook ruim boven het vriespunt. Zondag eerste kerstdag, ook dat is een wisselvallige dag met een beetje geluk. Blijft het het grootste deel van de dag overdag wel droog, maar goed, een enkel buitje, dat blijft wel mogelijk. Nou, dan pak ik de pluim erbij, want ik gaf aan na de kerst misschien net even wat lagere temperaturen. We kunnen dat ook wel zien. Ik kan eigenlijk hier wel een lijn zetten zo van maandag op dinsdag. We zien dat die temperatuur iets daalt, maar daarna gaat die temperatuur toch ook wel weer Omhoog wel duidelijk wat marge rond die rode lijn, de onzekerheid geeft dat aan. En ja om toch nog even aan te stippen, die eerste dagen tot en met de kerst, dat is allemaal heel erg zacht. Als we dit nog even in detail bekijken, dan zien we ook wel dat de warme oplossingen verreweg de overhand hebben. Er zijn natuurlijk wel wat oplossingen die voor iets kouder weer openstaan. Dat zou dan met name in de nachten voor wat vorst kunnen zorgen. Maar of dat uit gaat komen, dat is gewoon nog afwachten. We zien eigenlijk steeds meer dat er oplossingen komen die richting die zachte kant gaan. En dan ben je zomaar al bij oud en nieuw. Het nieuwe jaar staat dan voor de deur. Dat betekent dat we gewoon met dat wisselvallige weer blijven. Neerslag kunnen we natuurlijk ook even naar kijken. Nou, de eerste dagen, ik gaf het al aan, elke dag kan er wel regen vallen. Hier zien we dat ook. Tot en met de kerstdagen, flinke grote kans op neerslag. Daarna ook niet droog, want iedere dag is er dan ook nog steeds kans op neerslag. Nou heel heel misschien dat daar dinsdag een winters buitje tussen zit als de stroming tijdelijk naar het noordwesten draait. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog afwachten. Fijne dag.